We gaan een klas opzoeken om fotootjes te printen. We zoeken eerst op het tabblad groep en hier gaan we de code invoeren en vervolgens de klas opzoeken die we willen hebben. Het handige is natuurlijk wel dat je even weet welke klas je nodig hebt en hoe de naam en de code is. Nou, We kijken eens naar deze groep. Hier zie je een roostergroep en hieronder zie je alle studenten die er in die roostergroep euh, zitten. Je kan hier ook nog op student uh, zoeken. Maar interessant is hierbovenin, hier zie je namelijk pasfoto's staan. Je klikt erop, je krijgt een overzichtje. Je kan hier op pdf drukken en vervolgens kan je hem gaan afdrukken.